Welkom allemaal, goedemiddag. Mijn naam is Roshni Kolstee. Ik werk bij VAROS, het expertisecentrum Gezondheidsverschillen en samen met mede-organisator KIS, uh, dat is het kennisplatform Inclusieve Samenleving, organiseren wij dit webinar over discriminatie in de zorg. En we zijn zeer verheugd dat vandaag ook de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme bij ons is. Uh, dat is de heer Rabin Baldeelsing. Rabin. Van harte welkom en ik spreek jou straks over jouw ambities met betrekking tot discriminatie en ook discriminatie in de zorg. Voordat ik verder ga met het programma wil ik eerst uh, een aantal praktische mededelingen doen. Ik wil jullie vragen om jullie microfoon op stil te zetten. Uh, de meeste van jullie weten dat we dit webinar opnemen uh, en mocht je dus niet in beeld willen dan verzoek ik je om je camera uit te zetten. Je kunt gebruik maken van de chat. Uh, je kunt daar je vragen en opmerkingen in plaatsen. We hebben twee collega's die actief uh, meedoen uh, met de chat en jullie eventueel jullie vragen kunnen beantwoorden. Dat is Anna Asante van KIS en Tessa van Loenen van Faros. En uh, ik wil jullie meegeven dat de PowerPoint presentatie uh, wordt nagestuurd. Nou, voordat we uh, naar het gesprek gaan uh, met de... Uh, Nationaal coördinator uh, wil ik eerst nog een, een paar uh, dingen vertellen over discriminatie, een paar uitgangspunten. Discriminatie is het ongelijk en onrechtvaardig behandelen van personen op basis van fysieke kenmerken of de groep waartoe zij behoren. En het SCP heeft aangegeven dat één op de vier personen discriminatie ervaart. En 55% van de mensen met een migratieachtergrond ervaart discriminatie ten opzichte van 22% van de mensen zonder een migratieachtergrond. En ook moslims, jongeren, de LHBTQ groep en uh, mensen met een beperking zijn oververtegenwoordigd in de ervaringen met discriminatie. Uh, zoals jullie weten gaan we straks uh, twee onderzoeken uh, presenteren en zowel VAROS als KIS hebben uh, het onderzoek uh, gericht op grond van discriminatie. Uh, dat wordt ervaren op grond van uh, etniciteit, huidskleur en religie. Maar er zijn meer gronden, zoals seksen, leeftijd, seksuele geaardheid en een handicap. En er zijn ook verschillende domeinen waarin je discriminatie kan ervaren. Denk aan de arbeidsmarkt, het onderwijs, maar ook tijdens het uitgaan. En dan wil ik jullie... Uh, ...meenemen in het verschil tussen institutionele discriminatie en individuele discriminatie. Bij individuele discriminatie gaat het over eh, het discrimineren tussen personen. Bijvoorbeeld dat er ongevoelige opmerkingen worden gemaakt, er een negatieve bejegening is of er is sprake van uitsluiting. En bij institutionele discriminatie werken wet- en regelgeving en procedures in een organisatie een ongelijke behandeling van mensen in de hand. Denk bijvoorbeeld aan het institutioneel racisme onlangs bij de politie of, of tijdens de toeslagenaffaire. Dan wil ik het verschil maken uh, tussen expliciet en impliciete uh, discriminatie. Als men zich bewust is van de eigen vooroordelen en deze inzet, is er sprake van expliciete discriminatie. Dergelijke opmerkingen zijn vaak uitgesproken. En iedereen snapt in het algemeen dat het gaat om een discriminerende opmerking. Maar we spreken van impliciete discriminatie als een opmerking of houding wat subtieler is of minder duidelijk of dat er minder duidelijk is dat er gediscrimineerd wordt. Maar wat belangrijk is om te weten bij dit punt van impliciet en expliciet is dat het voor de gevolgen niet uitmaakt wat de intentie is. Of dit nou onbedoeld of bedoeld was, het heeft effect op iemands gezondheid en welbevinden. En tenslotte wil ik jullie meenemen in de verschillende vormen uh, die er zijn uh, binnen discriminatie in het zorgdomein. Want discriminatie kan plaatsvinden tussen zorggebruikers. Denk aan een intramurale setting, het verpleeghuis, waarbij patiënten elkaar onderling discrimineren. Discriminatie tussen zorgverleners. En dan gaat het over de discriminatie tussen collega's of van een leidinggevende naar een collega en vice versa. En de discriminatie van een patiënt naar een zorgverlener. En dat kan natuurlijk ook andersom, van een zorgverlener naar een patiënt. En hier is het ook belangrijk om te benoemen dat de verschillende vormen van discriminatie in wisselwerking met elkaar staan. En echt bepalend zijn voor de sociale norm op de werkvloer. Want je kan je voorstellen als collega's elkaar onderling discrimineren, dan, dan, dan zet dat ook een norm. En dat kan ook effect hebben op de manier waarop zij uh, met patiënten omgaan. Het is goed om in ons achterhoofd te houden. Nou, dan, dat is, zijn even de uitgangspunten. Um, dan wil ik nu uh, overgaan uh, tot het gesprek met de Nationaal Coördinator. Dag Rabin, welkom nogmaals. Fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan. Dank. Ik heb een, een, een tweetal vragen uh, voor je. Uh, Rabien, we hebben vaker al met jou gesproken over de discriminatie in de, in de zorg. We zijn bij jou langs geweest toen wij het onderzoek uh, hebben kunnen aanbieden. Ook samen met een ervaringsdeskundige die straks ook gaat spreken. He, en uit het onderzoek uh, dat uh, mijn collega straks gaat presenteren blijkt dat medewerkers en patiënten ook in de zorg regelmatig te maken krijgen met discriminatie. Wat roept dat bij jou op? Nou ja... Dat onderzoek hebben jullie uh, aan mij ook aangeboden, hè? althans het onderzoek wat VARUS gedaan heeft over discriminatie in de zorg op basis van dus die elf uh, uh, interviews die er gehouden zijn. En ik heb dat inderdaad tot mij uh, doorgenomen, moet ik je zeggen. Ik, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar erg geschokt over was. Uh, uh, kijk, natuurlijk, uh, discriminatie is er helaas in die samenleving, maar dat dat zich zelfs op een heel belangrijk uh, domein, zeg maar, op zo'n manier manifesteert. Dat heeft mij diep geraakt. Dus ik was geschokt. Um, uh, het, ik heb verhalen gehoord uh, uh, uh, van ervaringsdeskundigen. U zult dat straks ook even horen zometeen. Ja, daar word je alleen maar emotioneel van. Waarom? Uh, omdat, het, omdat het gaat eigenlijk uh, niet alleen over uitsluiting. Uh, uh, ja, het gaat over uitsluiting. Het gaat over het bieden van een andere vorm van behandeling. Maar eigenlijk gaat het ook over uh, leven en dood, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, uh, ja, dat klinkt heel hard, maar begrijp wat ik, uh, wat ik bedoel. Als je niet de zorg krijgt die jij moet krijgen op basis van een uitsluitingsmechanisme, dan kan jouw gezondheidszorg daar in gevaar komen. En dat, uh, dat soort verhalen heb ik inmiddels gehoord in de town hall sessies die we georganiseerd hebben uh, in het land, om te komen tot een nationaal programma. Ja, en nou, dan kun je daar je ogen niet voor sluiten. Dus ja, uh, Roshni... Uh, Helaas, ook op dit uh, domein, hè, het, het domein zorg, vindt discriminatie plaats. Discriminatie van uh, patiënten naar zorgverleners, maar ook van zorgverleners naar patiënten toe, dat is één belangrijke vorm. En een tweede belangrijke vorm is dat uh, ook in, laten we zeggen, in de behandeling er discriminatie plaatsvindt. Dus de manier waarop uh, mensen behandeld worden, gebaseerd op testen die alleen op witte mensen zijn gedaan... Of de manier waarop mensen medicatie toegeschreven krijgen, omdat die louter en alleen omdat die medicatie eigenlijk op één bepaalde doelgroep is getest, ja, dat brengt natuurlijk niet alleen de zorg in gevaar, maar ook mensen individueel in gevaar. Dus ik denk dat dit uh, echt een groot issue is. Althans, zo bejegen ik het ook, moet ik je zeggen. En, uh, en het is mij niet om te doen om mensen in een beklaagde bankje te krijgen. Daar gaat het niet om. Ik wil Nederland vooruit helpen. En ik wil een goede dialoog ook met de zorgsector hebben om ervoor te zorgen dat ook de zorgsector op de werkvloer divers wordt, diverser, maar vooral ook inclusiever. En dat geldt dus uh, als het gaat om bejegening, maar ook als het gaat om behandeling en als het gaat om uh, uh, uh, ja, nou medicijnen en dat soort dingen meer. Dankjewel, Rabine. Ik wil je echt een compliment geven hoe goed je ingevoerd bent in uh, het zorgdomein. En. Uh, He, dat die verhalen ook echt bij jou uh, binnenkomen. Je, je, je haalt heel veel aspecten aan die wij ook in onze bevindingen terug uh, hebben gehoord. En ook waar de oplossingen uh, op zijn gericht. Um, je bent vorig jaar aangesteld hè, als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. En in de afgelopen tijd, en ik ben ook bij een aantal bij geweest, heb je heel veel gesprekken gevoerd, zowel met die ervaringsdeskundigen als met organisaties. En er komt een mooi nationaal uh, programma in het najaar uh, waarin je het kabinet aanspoort om in actie te komen. Uh, nou, op welke manier, nou, misschien kun je daar iets meer over vertellen en op welke manier krijgt het zorgdomein daar een plek in? Um, nou ja, vandaag had, uh, ik had het in mijn hoofd om vandaag in ieder geval het nationaal programma aan het kabinet te presenteren. Dat was dus de planning, maar uh, daar is natuurlijk nog wat meer werk uh, te verzetten, want... In concept heb ik hem klaar, maar ik wil een gedragen nationaal programma eh, aanbieden eh, aan het kabinet om ermee eh, aan de slag te gaan. Ja, zorg, eh, het zorgdomein heeft een plek in het nationaal programma, maar Roshni, en dames en heren, ik ga er niet in slagen om in één klap een goed stevig nationaal programma neer te zetten. Want mijn opdracht is om te komen tot een nationaal programma dat gedragen wordt door de samenleving, maar ook bij de departementen. En natuurlijk ook uh, bij het kabinet. En daar zit natuurlijk ook een uitdaging in. Um, uh, maar ik vind het wel belangrijk, horend naar de geluiden uit uh, de samenleving, individuele gesprekken die ik gevoerd heb, meer dan honderd moet ik je zeggen, maar ook die townhall-sessies zeg maar, die we georganiseerd hebben, dan zie je gewoon dat dit echt een groeiend ding begint te worden. Discriminatie in de zorg, dat hebben we lange tijd um, ja, eigenlijk niet willen erkennen. We hebben lange tijd gedacht van, joh, de zorg, dat is voor iedereen en dat gaat goed, want het gaat met patiënten en, enzovoorts verder. Enzovoort. Uh, maar je ziet gewoon dat er uh, ook in het zorgdomein uitsluitingsmechanismen aan de orde zijn. En die moet je dus wel willen, willen tackelen. Die moet je, daar moet je ook voor willen hebben. Uh, dus uh, dat ga ik in ieder geval proberen mee te nemen in het nationaal programma. En uh, een van de dingen, daar ben ik dus in onderhandeling met het ministerie van VWS uh, over, uh, uh, ik heb de ambitie gekoesterd en ik ben echt in gesprek met ze van, kijk, tuurlijk, VAROS heeft gedaan wat VAROS heeft gedaan. Dit soort gesprekken zijn heel erg belangrijk, maar ik denk dat het ook goed is voor de toekomst om uh, eigenlijk een groot, een, een nationaal onderzoek te doen naar discriminatie in de zorg. Echt een nationaal onderzoek uh, door een gezaghebbend uh, instelling of een commissie of wat dan ook, om te komen tot echt hele stevige Aanbevelingen waarmee uh, ja, wij, de politiek, maar ook de instellingen aan de slag kunnen gaan. Dus ik zal proberen in het nationaal programma uh, dit mee te nemen. Ik hoop dat ik, dat, dat ik tot een succesvol onderhandeling kom uh, met uh, VWS. Want af en toe duwt VWS je wel ook terug, moet ik je zeggen. En dat vind ik wel heel erg jammer, want ik hoop dat ook VWS realiseert uh, uh, in, uh, uh, in, uh, indachtig, zeg maar de ambities in het, uh, in het coalitieakkoord van dit nieuwe kabinet, zeg maar, om ook uh, op het zorgdomein zeg maar, die inclusiviteit te betrachten. Dus ik hoop ook dat het ambtelijk Apparaat bij VWS ook denkt van, nou ja, laten we nou die extra mile nu proberen te pakken om uh, in ieder geval later profijt van te hebben. Ik ga ze proberen, uh, uh, uh, ja, te inspireren. Ik ga ze proberen natuurlijk daarin mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat, kijkend naar de aard en de ernst van de situatie... Uh, ja, dat zij dus ook meegaan. Maar dat is nog even uh, een paar stappen die ik nog moet uh, ondernemen. Uh, kort en goed, het ziet er naar uit dat uh, in ieder geval het nationaal programma in groeimodel, want dit is het eerste nationaal programma, volgend jaar komt er een tweede, dus we gaan groeien naar een stevig nationaal programma. Dat dit eerste nationaal programma uh, direct na de zomer, ik, ik verwacht eind uh, uh, augustus, uh, gepresenteerd kan worden aan het kabinet, maar dan ook wat mij betreft aan de Tweede Kamer. En dus ook aan de samenleving. Ja, mooi. Nou, goed om te horen dat je zo stevig inzet ook voor het zorgdomein. En ik denk dat we met elkaar uh, tot een mooie aanpak gaan komen. Rabien, ik wil jou hartelijk danken uh, voor jouw tijd uh, en jouw bijdrage. En uh, nou, ik hoop dat we elkaar snel weer spreken en uh, dat ook de deelnemers jou een keertje zien in een sessie. Of ergens anders. Um, heel veel uh, succes uh, met het afronden en presenteren van uh, het nationaal programma. En uh, we zien het graag tegemoet. E, nou weet, uh, dank, uh, weet dat de nationaal coördinator, het bureau van de nationaal coördinator, zich, zich gecommitteerd heeft uh, op dit dossier, zeg maar. Maar ook zich verbonden voelt met VAROS. Dus laten we proberen de komende periode hand in hand op te trekken. Maar ook wat mij betreft aan allerlei instellingen die vandaag eigenlijk dit, uh, seminar, aan dit seminar meedoen. Uh, dus wat mij betreft, ik voel uh, me zeer betrokken. Laten we elkaar proberen scherp te houden en ik ben zeer geïnteresseerd naar wat uh, ideeën zeg maar, uit dit seminar die allicht uh, ja, misschien nu uh, nog niet in het nationaal programma, maar in het volgende nationaal programma een plek zou kunnen krijgen. Dus alsjeblieft dames en heren, kom even met concrete ideeën waarmee ik in ieder geval met de departementen aan de slag kan. Dus dat is wat ik uh, alleen wil mededelen uh, tegen u en, ik wil u ook zeggen, ik had graag de hele, het hele seminar willen bijmoden. Dat gaat helaas niet lukken vanwege uh, nogal wat uh, bijeenkomsten die ik uh, zo meteen heb. Dus u zult mij moeten excuseren deze keer. De vorige twee keren was ik compleet aanwezig. Maar de volgende keer dan zijn we hopelijk fysiek weer met elkaar. Dankjewel, Rabin. Dag. Tot ziens. Dan uh, ga ik uh, aan het volgende deel uh, beginnen en wil ik jullie voorstellen, mag ik de volgende sheet uh, alsjeblieft, aan uh, twee bijzondere mensen uh, die wij allebei hebben gesproken in het onderzoek. Santusha Ranjai, zij is zorggebruiker en Filberto Lado. En Filberto heeft meegedaan uh, in het onderzoek uh, dat KIS heeft gedaan en Santusha heeft meegedaan in het onderzoek dat Faros heeft gedaan. Dan wil ik jullie graag erbij roepen. Hallo. Goedemiddag. Hoi. Ik, Hoi. ik zie jullie nog niet gespotlight, maar dat komt, gaat zo gebeuren, denk ik. Ja, nou fijn dat jullie er beiden uh, zijn. En ik uh, uh, ga beginnen met Santusha. Santusha, wil je jezelf even kort voorstellen? Ja hoor. Uh, nou, goeiedag allemaal. Ik ben Santusha Ranga. Ik ben 35 jaar. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, waar ik ook de leraar die geschiedenis heb gevolgd. En op mijn 25e ben ik naar België verhuisd om uh, journalistiek te studeren. En het jaar daarop bleek dat ik borstkanker had en sindsdien uh, maak ik eigenlijk veelvuldig veel gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg. En ik merkte eigenlijk direct al uh, na mijn diagnose dat er uh, dingen anders liepen, omdat ik een vrouw van kleur was. En dan uh, ja, ik kom anders met een klein voorbeeldje. Nou, uh, na mijn chemo en mijn borstamputatie bleek dus dat ik nog actieve kankercellen had in de lymfeklier van mijn oksel en daarvoor moest ik bestraald worden. En ongeveer uh, toen ik over de helft was van mijn bestralingen zag mijn huid er echt vreselijk verbrand uit, bijna verkoold en het. Uh, de zorgpersoneel schrok daar zo erg van dat zij dus eigenlijk opperde om mijn uh, behandelingen misschien uh, vroegtijdig te staken. En gelukkig kreeg ik aan het einde van mijn bestralingen, um, ja, iets voor het einde van mijn bestralingen, kreeg ik dan gelukkig een Indonesische arts. En bij hem durfde ik mijn, uh, ja, eigenlijk vooral mijn zorg te uiten. En hij zei toen van, ja, maar er is helemaal niks mis met jou. Want dit is nu eenmaal hoe, um, ja, hoe een donkerhuid hoort te verbranden, waardoor dus eigenlijk uiteindelijk toch al mijn bestralingen door hebben kunnen gaan. Ja, heel uh, heftig verhaal wat je ons ook in het onderzoek uh, hebt verteld. En bijna uh, was jouw behandeling dus niet doorgegaan, omdat het zorgpersoneel uh, het niet herkende hoe jouw huid uh, verbrandde. Santusha, dus ik hoor je net iets uh, verder weg. Zou je misschien nog iets dichter bij de microfoon... Ja. En dat het alleen aan mij ligt. Ja. Ik, ik kan niet uh, dichterbij komen omdat mijn bureaustoel eigenlijk. Ja, de boot zit ervoor. Oké. Okay, maar het nee. het. Misschien ja, dat het helpt het? Help ja, helpt. dat? Ja, het helpt. Ja? Dank je wel. Okay. Santusha, uh, ik heb nog een vraag voor je. Hè, wat heeft het met jou gedaan? Hè, je hebt ook meerdere dingen meegemaakt, maar wat was de impact uh, van deze ervaring op jou? Uh, nou, de impact. Nou, uh, zulke ervaringen leveren mij ook extra stress op. Want ik ben eigenlijk in de eerste instantie ben ik bezig om alle ja, vooroordelen die er gelden te willen leggen. En dat ik dan ook gewoon een beetje een rol aan het spelen ben van uh, de goedlachse migrant, waardoor ik eigenlijk ook vergeet dat ik eigenlijk gewoon ook gewoon ziek ben. En het brengt mij daardoor ook eigenlijk weer stress op, omdat ik ook van tevoren aan het uh, incalculeren ben wat, uh, hoe ik dan op iets zou moeten reageren. Waardoor ik ook gewoon eigenlijk de veel tijd aan het nadenken ben van ja, wat kan ik zeggen, zodat het gesprek niet zal escaleren. En door alle stress mijt ik ook eigenlijk nou zorg soms. Ja, ja dat, dat is iets wat we natuurlijk niet willen. zo uh, ik laat het hier eventjes ja. bij. Dank je wel voor je verhaal en ik spreek ja, je straks ook nog weer eventjes. Okay. Uh, dan ga ik naar Filberto. Uh, Filberto, we hebben net het verhaal gehoord uh, van Satusha, vanuit de kant van de zorggebruiker. Uh, jij bent uh, uh, zorgverlener en leidinggevende. Wil je jezelf verder voorstellen, Filberto? Yes, uh, ik ben Filberto Lado, 28 jaar, ook uh, uit Rotterdam. Ik ben als uh, uh, verpleegkundige in de GGZ afgestudeerd. En na mijn studie heb ik een aantal, in een aantal klinieken gewerkt. En eigenlijk sinds 2018 als wijkverpleegkundige in de, in de thuiszorg. Um, daar ben ik nog steeds werkzaam. Ja. Ja. En uh, kun je misschien met ons een recente ervaring van uh, discriminatie uh, delen? Ja, een van mijn uh, recente ervaringen helaas was dat ik uh, een aantal weken terug bij een nieuwe cliënt kwam om de wondzorg te verlenen. En eigenlijk de eerste reactie van, van diegene was, zijn alle... Zijn alle blanke meisjes op ofzo, dat ze jou nu naar mij toe sturen? En uh, ja, ja, dat was eigenlijk een hele vreemde, chockerende situatie. Ja, ja, ja want, want, want wat deed dat met jou? Ja, en eerst op zich erg gechoqueerd dat het, dat het vandaag de dag nog steeds zo uh, uh, omgegaan wordt met mensen. En uh, ook frustrerend, omdat ik daar met alle goede bedoelingen gewoon de zorg kon verlenen natuurlijk. Um, uh, en dat dat de eerste reactie is. Ja. Ik denk dat best, als persoon ben ik best een uh, rustig en nuchter persoon, dus als je zoiets voordoet, dan kan ik wel vrij snel mijn emotie uitzetten en um, uh, uh, ja, een zakelijke aanpak uh, uh, ja, zeg maar oppakken en zeggen van nou ja, we komen hier om de zorg te verlenen, als je het daar niet mee eens bent, dan, ga ik, dan verlaat ik het huis en dan zijn we klaar natuurlijk, want ik hoef dat niet te tolereren zo. Ja. Ja, en je krijgt een zakelijke aanpak. Is dat ook een manier van dealen met, met dit? Een soort van cultuur? Ik denk het wel, ja. Een deel daarvan is op sommige momenten je emotie uitzetten. En een andere momenten is toch proberen een nuchtere kijk erop te hebben. Ja. ja. Hey, en je bent natuurlijk zelf ook leidinggevende. Hoe zie jij dit als leidinggevende? Uh, ik denk dat het ten eerste goed is dat... Als leidinggevende ik nog steeds onder de cliënten uh, kom, omdat ik nog steeds dan zie wat de actuele uh, situaties zijn waar medewerkers mee te maken hebben uh, en dat ik ook, ja, bewust ben van uh, hoe de cliënt op bepaalde medewerkers reageren. Uh, ik denk dat ik kan er vaak snel ook wel een actie op, uh, uh, uh, uh, ja koppelen om dat constant tijdens werkoverleggen of bijeenkomsten toch uh, uh, onder de mensen te brengen. Zodat collega's er wel uh, met elkaar in gesprek over gaan. Ja. ja. En, en, en, een laatste vraag ook voor jou. Uh, hè, we weten dat we te maken hebben met de schaarste in de zorg. Het is een, een steeds groter probleem aan het worden. Ja. En hoe zie jij dat? Is discriminatie en uitsluiting, is dat ook een serieus risico voor het aantrekken en behouden van personeel? Ja, dat denk ik zeker. Want uh, vaak begint het natuurlijk bij één cliënt misschien en die medewerker heeft dan al snel zoiets van, nou ja... bij die cliënt hoef ik niet meer langs te komen, of bij die cliënt wil ik niet meer langskomen, omdat hij zich natuurlijk bedreigd voelt. Maar als dat steeds vaker zich voor gaat spelen, dan... kan die medewerker natuurlijk uh, uh, op de lange termijn gewoon ziek melden, omdat hij zoiets van, nou ja... ik voel me daar niet prettig of ik voel me daar niet veilig, dus uh, laat maar zitten. Ja. Nou, Filberto, ook jij heel veel dank uh, voor het delen van je ervaringen. Jullie allebei, hè, jullie hebben allebei in het onderzoek met ons gesproken. Uh, maar nu zijn jullie weer bereid om eigenlijk de stem van zoveel meer mensen hier met ons te delen. Uh, ik spreek jullie allebei strakjes nog even bij het onderdeel van oplossingsrichting. Yes. Bedankt. Alsjeblieft. Bedankt. En dan graag naar de volgende sheet. Ik wil uh, nu het woord geven aan mijn collega Judith der bos uh, Zij gaat ons iets vertellen over de onderzoeken die VAROS heeft uitgevoerd uh, vorig jaar. Uh, Judith, de vloer is yours. Goedemiddag allemaal. Ik mag jullie inderdaad uh, meenemen in de twee onderzoeken die VAROS uh, heeft gedaan naar het thema discriminatie en gezondheid. Uh, we hebben aan de ene kant een kwalitatief onderzoek gedaan. Um, ervaringsverhalen gehoord van veel mensen in de zorg, in de huisartsenzorg, thuiszorg en ziekenhuiszorg. En aan de andere kant hebben we de relatie tussen discriminatie en gezondheid in uh, uh, wetenschappelijke publicaties onderzocht en geprobeerd um, inzichtelijk te maken. Um, dan mag hij naar de volgende sheet. Discriminatie en gezondheid... Um, Leid, discriminatie leidt tot gezondheidsverschillen, maar hoe zit dat eigenlijk? Um, discriminatie is net als bijvoorbeeld um, opleidingsniveau, um, inkomen tegenover hoog inkomen, um, mensen met een migratieachtergrond tegenover mensen zonder migratieachtergrond, een reden van gezondheidsverschillen. Dat betekent eigenlijk dat mensen die vaker discriminatie ervaren, een slechtere gezondheid hebben en in minder goede, gezonde jaren leven... Um, dan mensen die geen discriminatie ervaren. Um, en er zijn verschillende mechanismen die hierin meespelen. Um, mag ik naar de volgende sheet? Dat zien jullie op deze afbeelding. Er zijn eigenlijk drie centrale wegen die leiden tot die gezondheidsverschillen. Middenin zien jullie stress staan. Um, de, een ervaring met discriminatie of een verwachting van um, discriminatie kan leiden tot een fysieke stressreactie. Um, wat ook weer leidt tot bijvoorbeeld ongezond kopinggedrag, minder gezond gedrag of meer impulsief gedrag. Um, dat zijn allerlei uh, invloeden die ook invloed hebben op de mentale gezondheidsachterstanden en de fysieke gezondheidsachterstanden. Um, de weg onderin zien jullie geweld staan. Ik denk uh, dat ik die eigenlijk verder niet hoef uit te leggen. Veel van jullie zullen wel uh, um, filmpjes vanuit de VS, maar ook dichter bij huis hier in Nederland... Uh, Um, op jullie netvlies hebben staan hoe die leiden tot gezondheid. Um, en de bovenste weg, de toegang tot sociale middelen, is eigenlijk een meer indirecte manier um, die kan leiden tot gezondheidsverschillen. Denk bijvoorbeeld aan um, discriminatie op de woningmarkt, waardoor mensen in een uh, onveilige of juist in een um, um, niet schone leefomgeving um, um, wonen. Um, maar ook slechte toegang en kwaliteit tot zorg. Daar hebben wij ons uh, verder toe gericht. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan um, patiënten of cliënten die niet serieus genoeg worden genomen. En daardoor diagnoses die gemist worden. Maar we weten bijvoorbeeld ook uit Nederlands onderzoek dat mensen met een migratieachtergrond minder vaak doorverwezen worden. Um, dus dat zijn allerlei signalen die, kunnen, um, die laten zien dat mensen die vaker discriminatie ervaren ook een minder goede gezondheid hebben. Helemaal rechts zien jullie een lijstje met um, concrete voorbeelden wat het dan doet met iemands gezondheid. Op mentale gezondheid zien we bijvoorbeeld dat mensen vaker depressief zijn of verslavingen hebben of angststoornissen. En de fysieke gezondheid um, zien jullie ook een rijtje staan. Daarbij wilde ik ook graag aan toevoegen dat, en dat klinkt misschien een beetje complex of abstract, maar dat discriminatie ook invloed kan hebben op... Uh, epigenetica, dus dat betekent dat deze ziektes ook eerder kunnen voorkomen bij mensen die um, vaak te maken hebben met discriminatie. Dus dat heeft ook weer invloed op die uh, gezonde levensjaren die iemand heeft. Um, en ook het stukje verlaagd geboortegewicht zou ik graag willen toelichten. Um, we weten dat bijvoorbeeld moeders die vaak discriminatie ervaren en die stress door ervaren discriminatie um, meemaken, ook vaker... Um, Kindjes hebben die uh, met een lager geboortegewicht op de wereld komen. En dat is ook een veroorzaker voor allerlei gezondheidsachterstanden in iemands latere leven. Um, dus zo hebben we een beetje geprobeerd inzicht, uh, inzichtelijk te maken hoe die discriminatie leidt tot die gezondheidsachterstanden. Um, mag ik naar de volgende sheet? Want ik Hoor jullie misschien wel denken en ik um, bij Binnenvaros en bij KIS hebben we ook heel vaak gedacht van hoe kan het nou dat al die beleidsmakers, zorgmedewerkers niet net zoals hier op de foto vanuit uh, Black Lives Matter uh, protesten in de Verenigde Staten op de barricade staan. Um, we zien vaak dat uh, um, gesprekken over discriminatie um, heel kwetsbaar zijn en heel um, um, ja, toch moeizaam verlopen. Um, en dat horen we ook terug uit de gesprekken en de interviews die we hebben gehad. Dus daarin um, wil ik jullie graag meenemen wat, wat, wat daar in die uh, gesprekken terugkomt. Mag ik naar de volgende sheet? Dit zijn een aantal rode draden die we um, hebben teruggehoord in de interviews. Voor jullie beeld, we hebben en zorggebruikers. Rabien zei het net al, we hebben elf zorggebruikers gesproken, maar we hebben ook zorgverleners gesproken. Dus ik zal daarom ook af en toe verwijzen naar uh, naar dat perspectief. Um, ja, Rosny vertelde het net al, die, die, uh, dat onderscheid tussen impliciet en expliciet. Um, het onderscheid hebben we ook veel in de interviews teruggehoord, dat juist ook impliciete opmerkingen, meer subtiele opmerkingen... Opmerken die in eerste instantie ook patiënten en cliënten zelf als misschien niet zo erg um, um, ervaren. Dat die juist ook heel veel impact hebben op, um, op een patiënt of cliënt. En dat die erkenning daarvan ook zo belangrijk is. Dus juist het gesprek daarover. Um, dat een zorgverlener ook dat erkent. Dat dat belangrijk is. Um, daarnaast hebben we ook veel gehoord over de kwetsbaarheid als patiënt. Je hebt als patiënt een, uh, een afhankelijkheidsrelatie met jouw arts, je bent ziek en een ervaring met discriminatie komt dan eigenlijk nog bovenop de ervaringen die je hebt als patiënt of cliënt. Um, dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het doen van een melding. Um, daar zit vaak een termijn aan, dat je bijvoorbeeld binnen twee jaar een melding moet doen van een bepaalde ervaring. Um, dat werkt het allemaal in de hand, dat je langer met een ervaring kunt blijven zitten um, en dat dat... Blijft schuren, um, dus daar ligt ook wel echt de verantwoordelijkheid bij, bij het systeem en hoe we dat met elkaar uh, inrichten. Um, verder hebben we ook de witte norm in de zorg veel teruggehoord. Um, dan heb ik het meer over kennis van zorgverleners over etnische gezondheidsverschillen. Het verhaal van Santusha raakt daar ook heel erg aan, dat een zorgverlener haar huid niet herkent en met de beste bedoelingen denkt dat ze haar behandeling stop hadden moeten zetten. Um, terwijl ze daardoor niet de zorg krijgt um, die ze eigenlijk had moeten krijgen. Um, dus, en voor de um, ervaring die veel patiënten en cliënten daarvan hebben, maakt het dus niet uit of het een kwetsende opmerking is of dat het bijvoorbeeld het niet herkennen... Van een bepaald ziektebeeld is dat kan diezelfde fysieke stressreactie opwekken als bijvoorbeeld een impliciete of expliciete um, opmerking. En als laatste heb ik hier de opeenstapeling um, genoemd. Ons onderzoek ging natuurlijk over ervaringen in de zorg, maar juist ook um, ervaringen buiten die zorg draagt bij aan die aan die stress en die impact um, die mensen um, ervaren van discriminatie. Um, bijvoorbeeld in het uitgaan of um, um, op de woningmarkt. Um, nou ja, allerlei um, ervaringen die mensen hebben dragen bij aan die, um, um, aan die stress. Um, ik had als je een sheet volgende gaat, een uh, quote toegevoegd. Waarbij een van de ervaringen deskundigen ook vertelt van ik weet eigenlijk ook niet... Of het komt omdat ik een vrouw ben, of het komt omdat ik van kleur ben, of omdat ik meerdere beperkingen heb. En dat draagt ook bij aan, um, aan die verschillende, um, ja, aan, de, aan die onzekerheid eigenlijk. Um, hier heb ik ook weer een aantal uh, mechanismen toe, uh, toegevoegd die discriminatie in stand lijken te houden. Um, maar ook de gevolgen van discriminatie. Santosje dus vertelde het net al, um, zorgmeiden is een... Is het is een belangrijk thema geweest in de gesprekken die we hebben gevoerd. Um, dat mensen liever niet alleen meer naar de zorg toe gaan. Dus graag iemand met zich meenemen. Um, maar ook denken, nou, um, um, ik heb, er staat in mijn dossier een soort stempel met ik ben een veel eisende persoon. Ik heb nu ergens last van en uh, ik ga nu niet met uh, een zorg die ik heb naar een arts toe, Terwijl dat ook echt niet is wat we, wil, wat we zouden willen. Um, maar dat geven mensen ook aan dat zij door ervaringen in de zorg uh, um, zorg te gaan mijden. Um, het gebrek aan eigenaarschap was ook een belangrijk thema in onze onderzoeken. Um, het, um, veel zorgverleners zelf met een migratieachtergrond vertelden dat zij zich vaak um, verantwoordelijker voelden over het delen van ervaringen van patiënten. Of het op de agenda zetten um, en dat bijvoorbeeld witte zorgverleners die het eigenaarschap over die oplossing van discriminatie minder voelde. Um, en dat, ja, dat, dat het alleen een probleem zou zijn, bijvoorbeeld van mensen van kleur... of mensen die zelf discriminatie ervaarden. Um, daaraan gerelateerd in ieder verhaal kwam eigenlijk een held in de zorg. Um, en daarom denken we ook dat door het inzetten op die eigenaarschap... Um, iedereen bewust te maken van zijn of haar rol in dit... Uh, um, in deze problematiek... Um, dat we daarop kunnen inzetten en dat we... daarmee ook het verschil maken. Um, ja, Dat waren een aantal rode draden vanuit... de interviews die we hebben gedaan. Um, hier zien jullie... Um, tot slot nog... een visuele weergave van... dat systeem, die wisselwerking. Want het gaat eigenlijk niet alleen over... het stukje wat er in de spreekkamer gebeurt... maar juist ook in die lagen daarboven. Um, ik wil een aantal voorbeelden geven, um, Rabin zei het eigenlijk net ook al, maar bijvoorbeeld uh, onderzoek dat vooral is gedaan op witte mensen waardoor um, medische hulpmiddelen minder goed aansluiten bij witte patiënten en cliënten waardoor eigenlijk in die binnenste ring de zorgverlener diagnostiek bij een patiënt van kleur minder goed um, um, kan uitvoeren dan bij bijvoorbeeld een witte patiënt waardoor die diagnoses gemist worden. Um, en waardoor die gezondheidsverschillen ontstaan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die gele ring, de ring binnen de organisatie en instelling. Um, als bijvoorbeeld een leidinggevende zegt, ik wil het woord discriminatie niet horen um, in een werkoverleg. Dan is het heel ingewikkeld om als patiënt zijnde een ervaring toch aan te kaarten. Um, dus al deze verschillende um, ja, lagen eigenlijk hebben allemaal invloed op elkaar. En beïnvloeden elkaar en kunnen het ook weer versterken. Um, even kijken. Dan heb ik jullie uh, um, nu meegenomen in het stukje van zorggebruikers. Um, mijn collega Joey van KIS zal jullie meer vertellen over um, zorgverleners. Um, en ik kom straks verder bij jullie terug op beide oplossingsrichtingen um, die we, we zouden willen aandragen. Yes, dankjewel Judith. Um, voor degene die mij nog niet zo goed kennen, mijn naam is Joey Poelward-Mojo, zoals je kan zien in het scherm. Ik gebruik de voornaamwoorden hij hem. Ik heb een javaans surinaamse achtergrond en ik werk bij Movisie in het team Inclusie en Diversiteit. Um, wij hebben met, vanuit het KIS, kennisplatform, onderzoek gedaan naar discriminatie in de zorg. En dan eigenlijk de discriminatie die ervaren is door zorgmedewerkers uh, vanuit de patiënten en cliënten. Overigens, nog goed om te benoemen, ik heb dit onderzoek samen gedaan met oud-collega Hennen. Uh, die werkt nergens anders, maar haar naam staat nog wel voor altijd linksbovenaan op de titelpagina. Zou ik naar de volgende slide mogen? Want waar ga ik het nu zoal over hebben? Het belang van het onderzoek dat wij hebben gedaan. Uh, ik ga in vogelvlucht langs de ervaringen die we hebben opgehaald. Wij hebben twaalf zorgverleners gesproken, uh, waarvan ook uh, een stagiair en vier leidinggevende van de zorgorganisaties. En ik wil afsluiten met een stukje aanbevelingen die uh, ja, gebaseerd zijn op de uitgesproken behoeften van deze zestien respondenten. Yes. Te beginnen met dat er eigenlijk geen Nederlands onderzoek te vinden is over discriminatie in de zorg en dat met name uh, ervaren door zorgverleners. Um, dus het was even kijken hè, hoe willen we dit nu gaan aanpakken. We hebben dit onderzoek overigens vorig jaar afgerond. Misschien dat er in de tussentijd wel nieuwe onderzoeken uh, zijn gepubliceerd, maar toen de tijd was er was niet zoveel. Wat we wel hebben terug kunnen vinden in de artikelen is dat uh, dat eigenlijk een verandering uh, lijkt op te treden van, de, van oudsher, uh, bekende, volgzame, luisterende patiënt naar een nu uh, ja, meer moderne, veel eisendere patiënt. Uh, waarbij ook nog komt kijken dat de grens tussen assertief gedrag en agressief gedrag lijkt te vervagen. Nou, dat kan mogelijk leiden tot een nog onveiligere situatie. En daarbovenop komt ook nog dat meer zorg uh, ja, thuis geleverd lijkt te worden. Uh, en in de privésfeer kunnen patiënten en cliënten misschien net iets meer vrijheid voelen om uh, ja, bepaalde negatieve of zelfs discriminerende opmerkingen te maken, uh, wat eigenlijk de zorgverleners in een ja, nog onveiligere situatie zet. Wat zijn gevolgen hiervan? Nou, het chronisch ervaren van discriminatie kan ervoor zorgen dat de zorgmedewerker uh, minder betrokkenheid voelt bij de werkgever. Het kan er zelfs voor zorgen dat de zorgmedewerker minder betrokkenheid voert bij de Nederlandse samenleving aan zich. Dus dat is al helemaal uh, shocking. Verder kan het ervoor zorgen dat ja, medewerkers onbewust bewust harder gaan werken. Uh, het harder werken overwerken kan leiden tot burn-outs, uitval. Uh, sommige medewerkers stoppen dus ook. Uh, er zijn ook medewerkers die liever ander werk gaan zoeken en dan met name niet meer in de zorgsector, omdat het uh, ja, niet meer comfortabel genoeg is, veilig genoeg is. En enkele psychische gevolgen zijn uh, ja, ervaren van meer stress, emotionele instabiliteit en kans op depressie. Dus als ik dit zo allemaal heb benoemd en als je kijkt naar de tijd, de periode waarin we nu leven, waarin we eigenlijk te maken hebben met een uh, ja, tekort aan zorgpersoneel, is uitval van deze zorgmedewerkers medewerkers helemaal niet wenselijk. En zou ik eigenlijk iedereen die hier aanwezig is, willen aanzetten tot actie om ervoor te zorgen om deze vorm van discriminatie tegen te gaan. Yes, volgende slide alsjeblieft. De opgehouden ervaringen. Hier staan de, ja, eigenlijk de meest genoemde voorkomende ervaringen die we hebben gehoord, opgedeeld in vijf categorieën. Die ga er heel snel langs. De directe vorm van discriminatie. Denk je bij aan een uh, ja, patiënt, cliënt die tegen de zorgverlener zegt van hey, uh, ik haak mensen met een hoofddoek, terwijl deze zorgverlener een hoofddoek draagt. Het lijkt me zeer ongemakkelijk en heel raar om dan nog die zorg te kunnen verlenen. Um, een andere vorm is het anders zijn, is ook een, een directe vorm, maar iets meer verpakt. Uh, waarschijnlijk sommigen zullen sommigen deze herkennen. Van hé, hey, uh, wat spreek je goed Nederlands? Of uh, jij ja, kan dit wel goed? En, uh, ja, absurd dat zulke opmerkingen nog worden gemaakt. Deze microagressies, uh, als je deze honderd keer ontvangt in een week, dan uh, kan ik me voorstellen dat je er uh, helemaal genoeg van hebt. Het onderscheid dat niet wordt uitgesproken gaat ook over eigenlijk een verpakking. Een concreet voorbeeld hierbij is een, uh, een zorgmedewerker die niet welkom was bij een gezin omdat dat gezin aangaf dat. de hond. agressief zou reageren op mensen van kleur. En laat dat even tot je bezinken. Like, hoe, hoe verzin je dit? Um, nou, een hele rare, heel rare voorbeeld. Um, dan hebben we de indirecte vorm van discriminatie. Bijvoorbeeld, als uh, als huisarts eigenlijk. Uh, wordt verteld dat de patiënt. naar een andere huisarts wil omdat. Ja, die vindt dat jij er te raar of anders uitziet. Um, lijkt me ook niet fijn om, uh, om dat te horen te krijgen van je collega. En wat we ook nog hebben uh, gehoord, wat niet de focus was van ons onderzoek, maar wel vaker is benoemd, is eigenlijk de discriminatie van zorgverleners onderling. Met als concreet voorbeeld dat een uh, collega continu aan de haren zat van een uh, collega van kleur. En dat denk ik ook van in deze periode waarin we nu leven... Hoe kan je dit soort dingen nog steeds blijven doen? Tot zover de ervaringen. En dan hebben we nu ook verschillende manieren van reageren opgehouden. Ik wil allereerst benoemen dat geen één manier van reageren beter is dan de andere. Um, het hangt natuurlijk af van de context. Hoe vaak is een bepaalde opmerking ontvangen? In welke setting ben je? Zijn er collega's bij? Ben je alleen? Uh, ook wat is jouw persoonlijkheid? Um, maar we wilden inzicht geven in hoe kunnen zorgverleners nou reageren op discriminerende opmerkingen. Als allereerste het steun zoeken bij collega's. Vaak na incidenten en het gebeurt ook vaak eigenlijk bij collega's met ook een migratieachtergrond of collega's van kleur. En dat komt omdat het gevoel heerste bij de gesproken respondenten dat uh, uh, als zo'n ervaring werd gedeeld bij een uh, witte zorgverlener, dat dan nog... Het gevoel kwam van dat je moet uitleggen waarom je dit hebt ervaren als discriminatie en dat het discriminatie is et cetera. Het energie slurpende aspect ervan. Uh, de volgende manier van reageren is het op de professionele manier reageren. Zoals Wilberto eigenlijk eerder ook al aangaf, dat zakelijke mee omgaan. Uh, je kan dan eigenlijk een soort van direct verantwoorden van uh, beste patiënt, ik beschik net zoals mijn collega daar over deze diploma's en werk al zo lang, et cetera, et cetera. En als je dit nu elke keer blijft doen, kan het ook voorkomen dat je er geen zin meer in hebt om op die manier te reageren. Dus dan ga je bijvoorbeeld reageren met humor, zoals beste patiënt, ik heb mijn uh, diploma's van YouTube gehaald of van Instagram, weet ik veel. Zo zie je dat er allerlei verschillende manieren zijn die uh, zorgverleners door elkaar kunnen toepassen. Uh, we hebben ook het niet reageren, het negeren en doorgaan met werk. Het zorg laten verlenen door je collega. Dat kan enerzijds zijn omdat jij er als zorgverlener genoeg van hebt. Maar ja, ik kan niet meer zorg verlenen aan deze patiënt, omdat ik continu word geconfronteerd met discriminatie. Of andersom, zoals we net bedoelden met de huisarts. Uh, de patiënt cliënt wil graag. Uh, verzorgd worden door in dit geval een witte collega omdat, uh, I don't know why, because you are discriminating. En als laatste je extra bewijzen, dat ik ook al eerder benoemd, het hè, harder werken, het soms wel duidelijke articuleren, hard op praten van ik, uh, ik, wil, ik kan ook voldoen aan deze witte Nederlandse norm waar Judith het net al eerder over had. Yes, zou ik naar de volgende slide mogen, de aanbevelingen, gebaseerd op de uitgesproken behoeften, met als allereerst het meer in gesprek gaan over discriminatie. De respondenten wilden meer, vaker in gesprek gaan, zodat het ook makkelijker wordt om nog een keer erover in gesprek te gaan en het eigenlijk geen ongemakkelijk onderwerp meer te houden. Er werd genoemd van misschien kunnen we hier trainingen voor inzetten, hoe doen we dat? En dat brengt ons naar het volgende punt, meer trainingen. Uh, de respondenten gaven aan, we willen eigenlijk vaker trainingen en ook terugkomende trainingen. Dat het niet blijft bij één webinar, één workshop en dan kan je het wel. Maar structureel hier aan blijven werken. En de trainingen zouden dan kunnen gaan over hoe ga je om met discriminatie op de werkvloer. Maar ook hoe grijp je in als je het ziet bij een collega, hoe ondersteun je die collega. Uh, deze training heet toevallig een omstandertraining. En wij zijn ook nu bij Movisie van plan om zo een training te gaan volgen. Een aanrader denk ik voor iedereen hier, de omstandertraining. Derde is uh, de meer richtlijnen en protocollen aanbeveling. Um, die gaan eigenlijk om uh, richtlijnen die gaan uh, voor het voorkomen van discriminatie, maar ook het kunnen omgaan met discriminatie. Nou, Waarom? Omdat deze richtlijnen en protocollen ervoor kunnen zorgen dat er minder willekeur ontstaat in hoe verschillende organisaties omgaan met een uh, discriminatie incident. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene organisatie het zo oppakt of dat je binnen dezelfde organisatie dat een paar mensen het zo oppakken en andere mensen het anders oppakken. En het is natuurlijk goed voor de duurzame inbedding. Ook werd genoemd dat er eigenlijk gepleit wordt voor meer diversiteit in het personeelsbestand en dat geldt niet alleen voor de zorgverleners, maar ook voor de HR-afdeling, ook voor de vertrouwenspersonen, ook voor de leidinggevende, bestuur, iedereen. Um, het volgende punt is het volgen van de meldingsbereidheid. Nou, heeft jouw organisatie bijvoorbeeld wel een intern meldpunt? Is het duidelijk hoe je daar terecht kan, hoe je moet melden? Um, is het laagdrempelig? Worden de meldingen serieus genomen? Worden de melders eigenlijk op de hoogte gehouden van dit gebeurt er met je melding? Uh, veel respondenten wisten eigenlijk niet of er een meldpunt was of hoe ze dat konden doen. En als laatste aanbeveling uh, ja, eigenlijk de oproep tot nog meer onderzoek, vervolgonderzoek. We zijn heel blij dat Faros uh, ook onderzoek op zich heeft genomen. Ik herinner me dat IDEM slash Radar ook onlangs een onderzoek heeft gepubliceerd. Um, en dan hebben we het over die niveaus van kijk naar discriminatie bij zorggebruikers onderling, bij zorgverleners onderling. Bij zorgverleners naar zorggebruikers, zorggebruikers naar zorgverleners, maar ook op het institutionele niveau. Uh, hoe zit het nu eigenlijk op het organisatielevel? Hoe zit het in de regelgeving, in de wetgeving? Hoe, zit dat, hoe ziet de procedure van mensen aannemen eruit? Hoe ziet het eigenlijk uit op de opleiding? Hoe zitten die uh, boeken, plaatjes? Hoe nemen de opleidingen ook op mensen aan? Want als bij de opleiding, laten we zeggen, 10%. Uh, van kleur is, of met migratieachtergrond, wat zal dan het resultaat zijn in het echte werkveld? Om het eventjes uh, oppervlakkig uh, te benoemen. En dan ben ik eigenlijk aan het einde van de presentatie. Wat ik nog wil meegeven, is dat de presentatie ook wordt rondgestuurd. En hierin kan je eigenlijk zelf als naslagwerk nog mijn verdere toelichtingen en uh, onderbouwingen lezen, die ik heb geplaatst bij de aanbevelingen. Uh, Petra, misschien kan je voor het beeld nog even langs deze slides. Zodat mensen kunnen zien van wat bedoelt hij nou. Nou hier, we gaan in op deze pap inleving en in empathie. En dan komt er nog eentje. Nou, waar moet je op letten? En dat heb ik dan bij elke aanbeveling gedaan. Dus uh, als je de presentatie laten ontvangen, kijk je naar. En uh, ik hoop dat je hier nog uh, veel van leert en de publicatie uiteindelijk ook gaat bekijken. Dank voor jullie aandacht. Dank je wel, Joey en ook Judith, uh, voor jullie heldere presentatie. Uh, we gaan in, nu het laatste deel in uh, van ons webinar en dat bestaat uit uh, twee delen. In eerste instantie ga ik uh, de onderzoekers uh, erbij vragen en ook de ervaringsdeskundigen. En dan ga ik uh, vragen naar de oplossingsrichtingen die zij zien. Um, dus uh, Amma Asante, uh, Joey, um, Judith Santusha en Filberto uh, kom erbij. En, en na dit deel uh, gaan wij uh, ook met deze groep uh, in gesprek uh, vanuit vragen die er in de chat leven. Dus als jullie nu vragen hebben, dan kunnen jullie die alvast in de chat uh, uh, intikken. En dan uh, uh, krijg ik ze zo voor me en dan ga ik die vragen aan de onderzoekers en ervaringsdeskundigen vragen. Uh, nou, we hebben heel veel gehoord uh, van Judith, uh, ook van de nationaal coördinator, van de ervaringsdeskundigen en van Joey. Uh, en uh, er borrelen allerlei uh, aanbevelingen en oplossingen op. Uh, en Emma, ik wil bij jou beginnen. Um, ik wil je eerst vragen om je uh, voor te stellen en daarna uh, te vragen wat zie jij nou als belangrijke oplossing voor dit probleem. Dankjewel uh, je uh, Goedemiddag uh, allemaal. Mijn naam is Anna Asante. Ik ben collega uh, uh, van Jody. Ik ben werkzaam bij MOVISI, waar ik mij bezighoud met vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid en institutioneel racisme. Uh, en daar uh, doe ik onderzoek naar of ik leid projecten daarin. En Alma, als jij uh, dit allemaal hebt gehoord en ook uh, betrokken bent geweest bij het onderzoek, wat zie jij als belangrijke oplossing die we bijvoorbeeld ook hè, uh, aan uh, het ministerie kunnen meegeven of aan Labien? Uh, um, ja, misschien een kleine uh, correctie. Ik ben zelf niet direct betrokken geweest bij dit onderzoek. Dat is echt Joey geweest en uh, Helen. Ik ben op het einde uh, heb ik wat werkzaamheden overgenomen, want toen was het onderzoek eigenlijk al klaar. Maar dat maakt niet uit. Um, er zijn ontzettend veel gelijkenissen tussen discriminatie uh, uh, in allerlei sectoren waar ik wel uh, kennis en expertise over heb. En um, nou ja, wat, we, wat we weten op basis van eerder onderzoek wat werkt in de aanpak uh, van discriminatie, dat is door Joey eigenlijk ook al genoemd, dat is empathie en de nabijheid uh, uh, van personen uh, die binnen een organisatie of binnen een instelling slachtoffers zijn van discriminatie. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat uh, we als mensen um, eigenlijk uh, op twee manieren beïnvloed worden in hoe wij uh, uh, denken over uh, mensen uit andere groepen anders dan uh, ons eigen en hoe we ons ook uh, naar hen toe verhouden uh, als het gaat om emoties of hoe wij praten over hen. Um, eigenlijk kort samengevat gaat het om, enerzijds gaat het om affecties uh, uh, uh, en gevoelens uh, die voortkomen uit uh, bias en, uh, uh, en vooroordelen, en anderzijds gaat het om stereotypes. <coughs> en het verschil tussen een vooroordeel uh, of een gevoel en een bias en een stereotype, uh, kan ik misschien met een met een goed voorbeeld duidelijk maken is um, je kan je uh, onveilig of, of onprettig voelen uh, um, wanneer je in de aanwezigheid bent van iemand die deel uitmaakt uh, uh, van een andere culturele groep dan jij. Uh, dus dat je je onveilig voelt, dat je het onprettig voelt. Um, maar wat is nou een stereotype? Een stereotype is bijvoorbeeld als je denkt uh, dat alle Amsterdammers op een bakfiets rijden. Hè? Uh, uh, dat is een voorbeeld uh, van een stereotype en daar hebben we als mensen allemaal last van. Uh, als je discriminatie uh, dus wil tegengaan um, is het heel goed om je bewust te zijn van je eigen vooroordelen uh, en je stereotype denken, uh, dus het begint bij bewustzijn, uh, wat we niet moeten doen is uh, denken uh, dat we geen vooroordelen hebben en dat discriminatie niet bestaat. Het bestaat, we hebben er allemaal last van en we doen het allemaal. Dus het scheppen van bewustzijn is ontzettend belangrijk en dat krijg je door onderzoek te doen, zowel kwantitatief als kwalitatief, gevolgd door het gesprek daarover. Vervolgens wat je kan doen is uh, uh, bij jezelf, maar ook binnen de organisatie, uh, uh, jezelf van allerlei instrumenten voorzien om die vooroordelen te beteugelen. Uh, die moeten namelijk echt beteugeld worden um, en dat moet je willen ook, als je het niet wil heeft dat geen zin. En dus we weten wat werkt en wat niet werkt. Wat niet werkt is uh, alle medewerkers binnen een organisatie op een cursus of een training sturen. Um, dat kan het zelfs uh, verergeren, het kan de vooroordelen die je hebt of de stereotype gedachten die je hebt, kan het versterken. Dus de intrinsieke motivatie om met je eigen vooroordelen en bias aan de slag te gaan is ontzettend belangrijk. Uh, wat ook heel erg werkt, is een normstelling. Uh, wij, mensen, zijn sociale wezens. En we vinden het heel belangrijk. Uh, wat andere mensen vinden en denken en doen. Uh, en wat andere mensen vinden van ons. Dus het zou zomaar goed kunnen zijn dat binnen een organisatie. iemand werkzaam is met bijvoorbeeld. racistische ideeën over bepaalde mensen. Maar als binnen de organisatie de norm is, we discrimineren niet, dan wordt diegene um, dus in zijn en haar handelen eigenlijk beteugeld. Dus normstelling binnen een organisatie is van belang. En met normstelling bedoel ik uh, dat er een hele duidelijke proactieve uh, aanwezigheid is van inclusie, uh, van antidiscriminatie. Dat het helder wordt uitgedragen door gezaghebbende personen uh, binnen een organisatie, in, uh, bij ons wordt niet gediscrimineerd en bij ons is inclusie de norm. Uh, dat is ontzettend belangrijk, want daar gaan, mensen gaan zich daarnaar uh, gedragen. Wat ook heel belangrijk is, is dat je het niet vrijblijvend maakt. He, dus dat als je als organisatie wil dat non-discriminatie ook echt de norm is, dan moet je het ook onderdeel uit laten maken van je cultuur en je beleid. Dat houdt bijvoorbeeld in... Uh, dat als je uh, iemand aanneemt, dat je in je HR-beleid uh, het als een vereiste stelt dat medewerkers deelnemen aan een, uh, een cursus of een training die te maken hebben met bias. En dat je daar ook um, voorwaarden aan verbindt. Hè? Dus dat het een voorwaarde is om bijvoorbeeld door te groeien. Dus het blijvend praat. Over alleen werkt niet uh, effectief genoeg. Je moet daar ook echt belonen en eigenlijk ook ja uh, sanctioneringsstelsel uh, uh, uh, aan verbinden. Ten derde, ik kan heel veel meer vertellen, maar wat ook heel goed werkt, <laughs> maar dat is met name als discriminatie geïnstitutionaliseerd is, uh, dat er ook door een instituut verantwoording wordt afgelegd. Hè? Dus als een instituut van tevoren weet, nou ik moet om de twee jaar bij een autoriteit waar ook uh, uh, de groepen die slachtoffer zijn van uitsluiting deel van uitmaken. Als, als een organisatie zich daarvan bewust is en dat weet, dan, heeft dat een preventief, dan kan dat een preventieve werking hebben. Want dan gaat die organisatie namelijk zijn of haar best doen. Hetzelfde werkt eigenlijk als uh, met toetsen op school. Je weet gewoon op een gegeven moment ik moet gaan leren want ik krijg een toets uh, en die toets bepaalt of ik overga of niet. Dus als het goed is, hè, gaan de meeste mensen dan uh, gewoon leren, uh, omdat ze een voldoende willen halen of omdat ze over willen gaan. Nou, op dezelfde manier kan het afleggen van verantwoording uh, ook preventief werken. En dan hou ik mijn mond. Dank je wel, uh, voor deze wijze lessen. Um, ik wil deze vraag ook uh, stellen aan Judith. Judith, uh, wat zou jouw belangrijkste aanbeveling zijn en oplossing? Oké, okay, eerst zeggen ja aan amen eigenlijk uh, wat Amra zegt. Um, veel van jouw oplossingsrichtingen gaan eigenlijk over dat niveau, of dat plaatje wat ik net liet zien tussen zorgverleners, zorggebruikers... en op, in de zorginstellingen zelf. Ehm... Um, wat ik denk ik zou willen toevoegen is dat we ook veel meer naar het systeem zouden kunnen kijken. Meer naar standaarden, meer naar protocollen, richtlijnen. Ehm... Um, die zijn ook... Um, veel meer gericht op witte patiënten, witte cliënten staan daarin centraal. En ik denk dat we daarin ook nog een hele wereld te winnen hebben. Um, om een voorlicht uit te lichten uit ons eigen onderzoek. Uh, Rojnie, we hebben iemand gesproken en die ging niet meer naar de zorg toe. Om, omdat op haar, um, een van haar dossiers stond het woordje de ras. Er wordt nog steeds in opleidingen ook aangeleerd aan zorgverleners dat je daarvoor voor bepaalde medicatie... maar ook om eh, diagnostiek bij patiënten eh, boven water te krijgen... wordt daar nog steeds voor gecorrigeerd. Dat er dan een reden zijn voor een patiënt of cliënt... om de zorg niet meer op te zoeken. Dat vertrouwen wordt verloren en iemand gaat dan niet meer naar de zorg. Dan kun je nog die zorgverlener trainen op zijn of haar eigen um, um, vooroordelen. Maar als je dat van bovenhand niet um, aanpakt... In die, in die standaarden, um, ja, dan, dan kan het nog steeds een reden zijn voor iemand om die zorg niet op te zoeken. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan medische hulpmiddelen die niet goed genoeg zijn getest op mensen met een niet-witte huidskleur. Um, ja. Ja, Judith, je, gaf, je, je, gaf, je, ook, je hebt eerder gesproken over de saturatiemeter. Saturatie Kun je daar nog iets over vertellen? Ja dat is inderdaad een meter die gebruikt wordt om uh, uh, zuurstof uh, bij mensen te meten en dat is eigenlijk vooral dat, dat onderzoek daarnaar um, is vooral gedaan op witte patiënten. Dus zo'n zo simpel metertje wat eigenlijk heel veel zorgverleners gebruiken dat werkt eigenlijk niet goed genoeg bij uh, mensen met een niet witte huidskleur. Um, en ja, dat is eigenlijk een simpel voorbeeld dat laat zien dat je, dat je die norm kunt stellen in een zorgorganisatie, dat je die zorgverleners bewust kunt maken van hun eigen vooroordelen, maar door het gebruik van zo'n medisch hulpmiddel je toch die gezondheidsverschillen in de hand werkt. Ja, dankjewel Judith. Dan wil ik ook uh, Santusha uh, het woord geven. Ja, dat ben ik. Ben ik te horen? Wat zou jij als uh, oplossing uh, aan ons mee willen geven? Dat kan ook iets heel concreets uh, zijn of praktisch. Nou, uh, wat voor mij had geholpen destijds, eigenlijk nog steeds, is uh, als er een uh, vertrouwenspersoon van kleur aanwezig was in het ziekenhuis of andere zorginstellingen, waar ik dus mijn uh, klachten kon voorleggen of uh, mijn ervaring kon bespreken. Want uh, je hebt in, uh, ja, in zorginstanties en in zorginstellingen in ziekenhuizen heb je wel een klachten en ideeënbus, maar je weet eigenlijk als patiënt nooit uh, wat daarmee gebeurt. Het kan ook zijn uh, dat je klacht dan bijvoorbeeld naar de desbetreffende arts toe gaat en daarvan moet je dan ook nog eens uh, zorg uh, krijgen. Dus uh, ja, ik zou dan denken dat ik dan toch uh, het liefst zou ik dan wel gewoon een vertrouwenspersoon uh, van kleur hebben. Ja, yeah. en ook heb je nog ideeën over de, over de meldingsprocedure? Was jij bereid om te melden? Uh, jouw ervaring? Um, ik heb dat uh, eenmaal gehad, maar ik, uh, dat ik, uh, ja, dat ik feedback, ik noem het maar feedback, uh, feedback heb gegeven. En uh, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat er mee is gebeurd als ik eerlijk ben. En dus ik denk ook niet dat ik het nog een tweede keer ga doen. Ja, dus dat is ook heel erg belangrijk dat, het, dat, het, dat de meldingen uh, en de procedure betrouwbaar is en dat, dat er ook een goede follow-up is, hoor dus ik uit jouw ik verhaal. Ook, ik weet wat ermee gebeurt. Ja, dankjewel Santusha. Filberto, uh, wat zijn jouw gedachten? Yes. Uh... Ik sluit me aan bij veel wat het, uh, mijn voorgangers hebben gezegd, inderdaad. Ik denk zelf dat uh, de eerste stap is: um, inderdaad zelf verantwoordelijkheid nemen van wat er gebeurt en bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. En um, ja, don't shove it under the rug of zo, of, of doen alsof er niks aan de hand is. En ik denk dat uh, um, ik zelf, ik probeer het zoveel mogelijk gewoon bespreekbaar te maken in mijn team, zodat mensen zich niet. Ervoor hoeven te schamen of dat, dat ze uh, uh, niet ongezien uh, uh, uh, worden. En ik geef ze ook aan: probeer het gewoon zoveel mogelijk te melden. Want als niemand het meldt of geen uh, uh, ja, incidenten uh, um, teruggeeft aan de organisatie, kan je ook, heb je ook geen. Hoe heet dat? Ja, heb je het niet zwart op wit staan of kan ik het niet naar, de, naar degene die, uh, waarmee ik samenwerk presenteren? Uh, ja. Um, ja, ja, dat is voor mij het ja. belangrijkste. Ja. Heel herkenbaar ook wat je zegt, want jullie en ik spraken ook uh, een specialist in het ziekenhuis en die gaf dat ook aan en die gaf ook aan van ik wil zo graag leren uh, vanuit die meldingen. Dus mm -hmm. hè, dat lerend vermogen van uh, zorgpersoneel als het gaat om de discriminatie van patiënten wordt ook gestimuleerd door mm -hmm. casussen Tegelijkertijd. Ik, zag, ik, zag, ik zag ook heel vaak in de chat, ja, het moet, het moet ook wel echt meer aandacht tijdens de opleidingen geven. Want tijdens mijn opleiding als wijkverpleegkundige is er nul aandacht uh, aan besteed. Dus ik denk dat dat ook wel een uh, goed iets is. <coughs> Moshni, mag ik een aanvulling doen op het melden? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Um, als onderzoeker ben ik natuurlijk uitermate geïnteresseerd in gegevens en in data. Uh, dus hoe meer data, hoeveel meldingen, hoe beter, want dat helpt om een probleem zichtbaarder te maken voor anderen. Maar ik wil hem ook even van de andere kant uh, uh, uh, uh, bekijken. Um, we zien namelijk dat er sprake is van discriminatie, maar dat daar tegenover weinig meldingen wordt gedaan. Uh, en we zoeken onzuif naar een manier om de meldingen uh, uh, hè, zichtbaar te krijgen. Um, een van de redenen waarom we zo weinig meldingen zien in relatie tot uh, de incidenties, is de emotionele, de emotionele arbeid die uh, het vraagt van mensen die uh, uh, de dupe zijn van discriminatie. Je wordt ermee wakker, je gaat ermee naar bed. Uh, uh, en zeker als het gaat om gezondheidszorg, mensen verkeren vaak dan in een kwetsbare positie en hebben al hun energie eigenlijk nodig om ervoor te zorgen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Um, dus het doen van meldingen. We moeten ons ervan bewust zijn dat het een extra emotionele arbeid vraagt van mensen. Dus als je de meldingen omhoog wil krijgen, uh, wees je daarvan bewust en faciliteer het. En wat vooral belangrijk is, zorg voor veiligheid. Want uh, je, je, je stem uh, verheffen over discriminatie in een samenleving wat grotendeels wit is en wit denkt en wit praat en zich wit gedraagt, uh, uh, kan tot uh, gevolg hebben dat mensen zich niet veilig voelen om hun stem te verheffen. He, je loopt namelijk een risico dat het niet erkend wordt. Herkend wordt dat je wordt weggezet, uitgelachen, gepest. Nou, noem maar op, er zijn ook allerlei onderzoeken over. Uh, bijvoorbeeld online, hè, als het gaat om haatreacties. Uh, dus mensen lopen risico en kiezen dus eieren voor hun geld en gebruiken hun energie voor datgene wat ze direct nodig hebben, dat is zorg. Maar ik ja. kan even op reageren? Ja. Is dat mogelijk dat wij als deelnemers ook even reageren? Uh, nou, ik, heb uh, ik wil nog heel even dit rondje afmaken. Okay. En u, u kunt uw vraag stellen in de chat. En dan oh. krijg ik de vraag door. En dan uh, ga ik ze zo uh, het is, het is aan onze vraag. onderzoekers uh, stellen. Dus dat is geen vraag, maar goed. Een, op, een Opmerkingen mogen ook in de, in de chat, alsjeblieft. Okay, Dank je wel. Uh, dan wil ik ten slotte Joey nog even uh, horen voor de wrap-up uh, van de oplossingen. Uh, wat gaat jou het meest aan het hart, Joey, als het over dit onderwerp gaat? Ik wilde nog even kort reageren, ook op een stukje melden. Uh, meer uh, vanuit uh, het onderzoek wat er vorig jaar is gedaan door PGGM en VWS. Die hebben een kwantitatief onderzoek gedaan. Onder 10 of 100.000, ik weet het nu even niet meer precies, zorgmedewerkers. En daaruit bleek, er was trouwens onderzoek naar agressie op de werkvloer, waaronder ook discriminatie. En daaruit bleek dat één op de vijf zorgmedewerkers een melding heeft gedaan. En even voor jullie beeld, die frequentie is even hoog als het aantal meldingen dat is gedaan op seksuele intimidatie. En je kan je voorstellen op seksuele intimidatie zijn veel meer interventies en actieve... Ja, campagnes gaande naar mijn idee, dus eventjes mijn gevoel. Uh, dat gevoel uh, heb ik nog helemaal niet bij discriminatie in de zorg. Uh, dus dat over het aantal meldingen. Waar ik het heel erg mee eens ben met de oplossingsrichting is eigenlijk die uh, aanpassing, omgooien van het systeem. Uh, dus kijk naar de opleiding, kijk naar beleidprotocol en ik denk alleen dat dat nu voor iedereen die hier aanwezig is, dat daar zal nog Iets voor gestart moeten worden, er zou nog onderzoek voor gedaan moeten worden. Dat, dat zou nog een tijdje duren. Dus mijn oplossingsrichting zou eigenlijk zijn iets waar we direct mee aan de slag kunnen gaan. En dat is eigenlijk wat ik eerder al benoemde: uh, dat stukje ingrijpen, de omstandertraining. Want doordat je ingrijpt. Hè, als er discriminatie plaatsvindt, kan de patiënt, cliënt of zorgverlener, even wie, wie het is, kan diegene leren wat die eigenlijk heeft gedaan. En mogelijk leidt dat ingrijpen. Tot een schuldgevoel bij die persoon. Waardoor diegene motivatie gaat krijgen om zulk gedrag te ja, voorkomen in de toekomst. En zelfs als dat schuldgevoel niet ontstaat. Uh, zet je alsnog een sociale norm neer. wat Anna net heeft benoemd. En ja, door die sociale norm zullen. degene die discrimineren. hopelijk ook in de toekomst. juist minder dat gedrag gaan uh, uh, ja, laten zien. En uh, het. het Veilige denk ik aan het, het inzetten van een training of ingrijpen is dat je het nog niet hoeft te kaderen als discriminatie om iedereen mee te krijgen. Want uiteindelijk willen we eigenlijk die alliances vormen met hè, de witte zorgmedewerkers of in ieder geval uh, de witte of, uh, vrienden. En uh, door het niet per se als discriminatie bedoelen kunnen mensen het als het ware ja, Misschien is het manipulatie, ik weet het niet, maar dan moet iedereen meedoen en dan ga je eigenlijk leren om in te grijpen bij situaties die niet kunnen. En dat kan dan discriminatie zijn, maar dat kan ook seksuele intimidatie zijn, dat kan pesten zijn. En als iedereen daar soort van hetzelfde over denkt, kunnen we al een, een eerste stap zelf zetten. Ja, dankjewel, uh, Joey. Ja, daar zijn wij ook heel erg voor. Hè. We willen uh, niet met het vingertje wijzen naar de zorg, maar we willen ze echt bewust maken van hun impliciete bias en van de privileges die mensen kunnen hebben, om die zorg te verbeteren. Uh, ik ga nu over naar de vragen. Uh, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Een aantal vragen kunnen we misschien ook later nog via de chat uh, beantwoorden. Uh, Judith, ik wil deze vraag aan jou stellen. Uh, die is van uh, Sharifa Simuri. En nou, zij vraagt, heeft een vraag over diversiteit. Er zijn al veel diversiteit- en inclusieprotocollen. Maar de signalen die ik krijg, en ook uit eigen ervaring zegt ze, is dat het gedrag en, en de ervaring vaak wordt gebagetaliseerd. Hoe zouden we hiermee om kunnen gaan? Met het bagetaliseren, zeg maar. Um. Ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het heel belangrijk is om je um, in die zin bewust te zijn van je eigen... Dat je mensen bewust maakt van hun eigen privileges en van hun eigen vooroordelen. En dat jij, bijvoorbeeld ik als witte vrouw, nooit zou weten hoe het voelt um, um, om als vrouw van kleur anders behandeld te worden. Um, dus, het, dus ik denk als je op dat stukje inzet um, in bijvoorbeeld een bewustwordingstraining of bijvoorbeeld in een... Um, in de gesprekken daarover, um, ja, ik denk, dat, ik denk dat je daar de nadruk op moet leggen um, ja. Ja. in het tegengaan van die bagataliseren. Ja, dankjewel Judith. En dan heb ik een vraag van Anne-Sofie, uh, die wil ik aan Amma stellen. Uh, jij weet veel ook over institutioneel racisme en zij vraagt, is er bij een van jullie bekend of er onderzoek gedaan is naar institutioneel racisme in de GGZ? Ik ga mijn microfoon aanzetten. Um, ik ben me niet bewust van onderzoek uh, naar institutioneel racisme uh, binnen GGZ. Ik ben me überhaupt, überhaupt niet bewust van enig onderzoek naar institutioneel racisme in de Nederlandse context. Um, wel over discriminatie. Uh, maar als het gaat om uh, de institutionele vormen van een vorm van discriminatie, en dat is racisme, dan staat dit eigenlijk nog heel erg in de kinderschoenen, waarbij we nu vooral kennis aan het delen zijn en bewust zijn aan het creëren. En er zijn wel een aantal organisaties die uh, nu neigen naar onderzoek, omdat ze uh, naar aanleiding van een toeslagschandaal niet de volgende willen zijn, of juist vermoeden. Dat zou misschien wel de volgende zouden kunnen zijn. Um, nee. Dus in die ontwikkelingen zitten we nu op dit moment. Dankjewel, Anna. Um, dan Joey, een vraag voor jou. Uh, um, zij geeft aan, en dat is Annika, uh, dat het. Ik moet het heel even lezen. Bedankt uh, voor de studie. En zij doet een studie geneeskunde en het lijkt me goed om discriminatie in de opleiding te behandelen. Hebben jullie ideeën over hoe dit goed vormgegeven zou kunnen worden? In de opleiding. We hebben natuurlijk al wel wat over gehoord. Ja, uh, ik denk allereerst zou ik op zoek gaan naar een... Uh, wat ik de laatste tijd meer hoor is dat er de verschillende scholen beschikken over een diversity officer of... Iets in die trant en met die persoon eigenlijk samenzitten en uh, misschien een soort team vormen om draagvlak te creëren hiervoor. Want hè, dit, dit ga je niet zelf kunnen oppakken. Dat is een veel grotere, veel grotere opdracht. Um, en ja, dan eigenlijk uitstippelen op welke niveaus... Uh, inclusie en waar het eigenlijk ontbreekt aan inclusie en diversiteit. En dan kan je eigenlijk concreet kijken naar de samenstelling van uh, je personeel. Even om het zo te doen, de samenstelling van je studenten. Je kan, ja, je moet eigenlijk de boeken en andere leermateriaal wat er is... Uh, eigenlijk heel scherp op zijn van waar zit, waar zit nog steeds die witte norm, de bias in. Uh, wat aangepast zou aan moeten worden. Dus dat is eigenlijk een hele grote opdracht voor het hele curriculum. Uh, verder, als je werkt met uh, poppen of... andere plaatjes, afbeeldingen, kan je al heel scherp zijn op... Um, hoe inclusief zijn deze plaatjes, zijn deze poppen. Uh, als je het hebt over voorbeelden die worden aangehaald... Uh, tijdens colleges, filmpjes... Uh, ja, dat soort dingen gaat dan ook naar van uh, in hoeverre zijn deze filmpjes inclusief. Als ik nu even heel snel koppel naar ik deed de sociale, op, uh, sociale wetenschappelijke opleiding. Maar als ik even daaraan terugdenk, dan zag ik altijd filmpjes met toch wel uh, ja, witte mensen. Uh, dus ja, de, op, op dit soort dingetjes kan je letten. Maar het is wel een hele grote opdracht om dat om te gooien. En dat valt ook onder... Uh, Eigenlijk de, de oplossingsrichting die wij gaven over het aanpassen en eigenlijk ook wel omgooien van het systeem. Ja. Ik heb daar niet 1, 2, 3 uh, de hand van. En als ik daarop mag aanhaken, ik denk dat we ook vaak denken in bijvoorbeeld geneeskundeopleidingen dat we heel divers zijn. Dus dat het om een casuïstiek gaat... Um, een vrouw met een migratieachtergrond met een hoofddoek die het moeilijk vindt om over anticonceptie te praten. Dan denken we nou, we zijn heel divers, we, hebben, we behandelen dit in een geneeskundeopleiding. Maar, naar, maar daarmee bevestig je vaak juist het stereotype beeld dat al heerst over een bepaalde bevolkingsgroep. Dus het is ook heel... Ik denk dat als ik een suggestie zou moeten mogen geven voor bijvoorbeeld een geneeskundige opleiding, dat het vooral ook gaat over het tegengaan van die stereotype beelden. Um, en dat je daar studenten bewust van maakt en dat je daar, um, dat je daar ook juist op inzet. Dank je wel beiden voor jullie antwoord. Judith, er is nog een hele specifieke vraag gekomen over ons onderzoek. Uh, hebben wij ook uh, migrantenouderen betrokken of mantelzorgers van uh, migrantenouderen? Omdat migrantenouderen zelf uh, niet zo snel misschien met zo'n onderzoek zouden uh, meedoen. Uh, en deze vraag komt van Fatos. En zij vragen ook welke achtergronden hebben wij allemaal uh, bekeken en gesproken. Ja, we hebben inderdaad één um, um, zorggebruiker gesproken die over een van haar ouders uh, um, vooral iets heeft verteld. Maar in andere gesprekken ja, kwam het ook vanuit die opeenstapeling van wat iemand heeft meegemaakt binnen de zorg um, ook naar voren. Um, dus we hebben inderdaad um, um, ook mantelzorgers gesproken. Um, en de tweede vraag was... Welke achtergronden wij uh, hebben geïncludeerd? Ja, de, eigenlijk begonnen we met, het, met, met de werving met de klassieke bevolkingsgroepen. Um, de vier klassieke bevolkingsgroepen, maar uiteindelijk kwamen er veel meer um, uh, mensen binnen die ook graag mee wilden doen. Dus we hebben dat losgelaten en uiteindelijk um, vijf of zes verschillende um, achtergronden, mensen met een verschillende achtergrond gesproken. Wat ik me ook nog kon herinneren uh, vanuit die mantelzorger was haar terughoudendheid om met het onderzoek in eerste instantie mee te doen. Omdat zij ook wel bang was om haar ervaringen te delen en of dat niet consequenties zou hebben voor uh, de behandeling en de zorg uh, van haar moeder. Dus daarin zag je ook al de struggle die iemand had om überhaupt mee te doen met ons onderzoek. Uh, ja, ik, ik denk dat ik uh, door mijn vragen ben, uh, uh, sowieso, er was ook een vraag over het verspreiden van de filmpjes. Dat gaan we nog, uh, nog meer doen. Uh, ook de, de publicaties uh, gaan we uh, verspreiden. Ik ga nog één keer checken. Uh, nou, ik denk dat we, dat we heel veel hebben gehoord. Uh, wij zijn als uh, onderzoekers en uh, natuurlijk ook de ervaringsdeskundigen al uh, veel met dit thema bezig. En uh, nou ja, laat het even uh, binnenkomen. Uh, mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons allemaal uh, bereiken. Zelfs de Nationaal Coördinator heeft een oproep gedaan uh, om met ideeën te komen. Varel's uh, uh, en KIS uh, zullen dat uh, sowieso ook doen. Uh, en zijn in gesprek sowieso met VWS en met de Nationaal Coördinator om veel meer aandacht en urgentie voor uh, ook het zorgdomein te krijgen als het gaat om discriminatie en sociale uitsluiting. Um, ja, dan rest mij uh, om uh, alle onderzoekers en uh, uh, speciaal te danken, ook richting die ervaringsdeskundigen uh, die weer uh, hun verhaal hebben gedaan en met ons hebben gedeeld. Um, als je nog vragen hebt, uh, ja, kun je ons bereiken en hier zie je ook de contactgegevens uh, van onze organisaties. Hartelijk dank en graag tot ziens.